Het toevoegen van een Google Workspace-account binnen Apple Mail is tegenwoordig makkelijker dan ooit tevoren. Wat je moet doen is de instellingen openen van je Apple MacBook of iMac. Klik vervolgens in de linkerbalk op Internet accounts. Je kunt het heel makkelijk zoeken door Internet accounts in te typen en vervolgens deze op te selecteren en daarna op Voeg account toe te klikken, Dat is deze knop. Daarna selecteer je Google en vervolgens kun je je webbrowser openen. Waarbinnen je gaat inloggen met je Google Workspace account. Nou, voor deze demo gebruik ik de inloggegevens van Paul. Ik klik hier op volgende. Daarna voeg ik het wachtwoord toe en vervolgens voeg ik de twee staps verificatiecode in. Nu dat het klaar is, vraagt Google mij of ik MacBooks wil verkoppelen met mijn Google account. Als ik hem koppel, dan krijgt mijn MacBook toegang tot Gmail contactpersonen en de agenda onderaan kan ik toestemming geven op dit moment vraagt Google of ik de mail wil synchroniseren mijn adresboek agenda en notities nou dat wil ik stel je zegt van goh ik gebruik geen notities of ik heb een zakelijke account en die contactpersonen wil ik niet in mijn uh, adreslijst hebben dan kun je deze optie bijvoorbeeld uitzetten nou zodra ik op gereed klik is de synchronisatie actief en zul je zien dat binnen MacOS Mail, dit programma, binnen nu en een minuut de eerste berichten binnenkomen. Je ziet nu dat de mailberichten zijn ontvangen. Uh, je kunt ook gelijk mailen door hierop te klikken en vervolgens namens dit mailadres een mail te sturen. En als je een handtekening wil instellen, dan ga je linksboven naar mail, instellingen, vervolgens selecteer de optie handtekening. En daarna kun je hiervoor mailaccount, een nieuwe handtekening toevoegen waarbij je bijvoorbeeld zegt goed Paul. Daarna selecteer je bij kies handtekening op willekeurig, op eenvolgend. nou iets in die trend en als dat nu sluit en ik stel een nieuwe mail op dan zie je dat die handtekening automatisch wordt toegekend. En dat is uh, hoe je uh, je mailaccount van Google Workspace toevoegt binnen macOS 13. Nou Mocht je vragen hebben, laat het, het weten in de reacties Vond je deze video nuttig, doe dan een duimpje omhoog. En anders wens je succes met installeren van je mail en veel plezier ook met het gebruik van Google Workspace. Succes!